Mijn uh, ex-man uh, en ik, wij waren eigenlijk net met elkaar getrouwd. Ik raakte volgens mij meteen in de eerste maand raakte ik al zwanger. Ja, hij zag het me niet doen. En daar ben ik, uh, ja, daar ben ik heel erg onzeker van geworden. Ja, dus ik, ik, ik, ik ben dat gaan geloven. Dat ik mogelijk geen, uh, geen goede moeder zou zijn. Nou, Sowieso, ik ben autistisch. Uh, ik vind het heel moeilijk om uh, uh, mensen in te schatten. Uh, de sociale interactie vind ik moeilijk. Mijn dagen inplannen. Ik, ik weet gewoon niet zo goed wat ik nou moet verwachten van het moederschap. En toen hij mij aangaf dat hij niet verder wilde met het huwelijk, ben ik toch wel redelijk in paniek geraakt. Kan ik het wel? Ja, ik voelde haar paniek en ontreddering en radeloosheid heel sterk. En, en ook wel de roep om hulp van, ik kan dit niet alleen. Ik merkte dat haar netwerk nauwelijks was. Ik ga samen met jou kijken om mensen om je heen te creëren die, die steunend kunnen zijn. Dus we gaan gewoon uh, op zoek naar hulpverlening uh, die passend is. Ik wist dat er binnen uh, Delft ook Pinkies uh, bestond. Dat is uh, video-home training die heel erg gericht is op interactie tussen moeder en kind. Gezien haar uh, intelligentie valt zij dan niet onder de doelgroep, dus het team jeugd ook, uh, ook mede aan meegeholpen, wel gekeken met elkaar of ze daar toch gebruik van kon maken, omdat wij we wel met z'n allen dachten van dat zou wel een heel mooi middel zijn om juist die eerste weken, maanden uh, ja, vaardigheden aan te leren. Om dan bijvoorbeeld samen oefenen om de baby op bed te leggen of samen in badje doen. Hoe, hoe ontstaat het oogcontact? En het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Toch de wetenschap dat je iemand kunt bellen als het nodig is, dat is ook al stressverminderend. Dus, dus uh, juist die laagdrempeligheid en niet allerlei organisaties moeten bellen met uh, bureaudiensten. Zij, uh, zij, zij ontwikkelt zich heel erg goed. Ik denk van, uh, ja, dan doe ik het toch wel, uh, of ik, dan gaat het toch wel goed. Ja, ondanks dat, dat, dat begin.